Graag vertel ik u meer over uw samenwerkingsmogelijkheden met EU-Claim. Samenwerken met EU-Claim heeft veel voordelen. U loopt als klant geen enkel risico. Wij nemen al het werk uit handen. Al tien jaar zijn wij specialist in passagiersrechten en daarmee de meest ervaren partijen in Nederland. EU-Claim helpt passagiers op het moment dat zij te maken hebben gehad met een vertraging of annulering van hun vlucht. Op het moment dat zo'n vervelende situatie zich voordoet, zal de passagier contact opnemen met zijn of haar reisorganisatie. Voor reisorganisaties de unieke mogelijkheid om dan een extra service te kunnen bieden aan haar klanten. Het kan ook voorkomen dat u als grote organisatie veel zakelijke reizen boekt en regelmatig te maken krijgt met collega's die een belangrijke afspraak missen door een annulering of bijvoorbeeld te laat komen door een vertraging. Erg vervelend natuurlijk. Ook dan kan EU-claim u met raad en daad bijstaan. Voor welke passagier dan ook, EU-claim kan helpen. Ons zorgen is dan ook ons doel. Via onze pagina euclaim.nl slash samenwerken kunt u zich aanmelden. Uw organisatie dient claims in bij EU-claim en wij zorgen ervoor dat jullie hiervoor beloond worden.